Als iemand tegen die berg zegt, kom van je plaats en stort je in zee, en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. Toen Jezus zei dat we tegen de berg moeten spreken, bevelend dat het wordt opgeheven en in de zee geworpen wordt, deed hij een radicale uitspraak. Kijk. We spreken meestal over de bergen of uitdagingen in ons leven, maar Gods woord instrueert ons om tegen hen te spreken. En wanneer we dat doen, moeten we verwijzen naar het woord van God. In Lucas 4, toen Satan in de woestijn Jezus probeerde te verleiden, beantwoordde de Heer iedere beproeving met het aanhalen van Gods woord. Herhaaldelijk citeerde hij versen die de leugens en bedrog van de duivel ontmaskerden. We hebben de neiging dit een tijdje te proberen, maar als we niet snel resultaat zien, dan stoppen we met het woord uit te spreken tegen onze problemen en beginnen opnieuw onze gevoelens te spreken. Volharding is een onmisbare schakel voor het behalen van overwinning. Voortdurend het woord uitspreken is krachtig en absoluut noodzakelijk in het overwinnen van elk probleem of negatieve situatie. Weet wat je gelooft en wees vastbesloten tot het eind toe vol te houden. Tot slot, wil je met mij meebidden? Heilige Geest, herinner mij er dagelijks aan om het woord tegen de bergen in mijn leven uit te spreken.